Ik ben altijd bang dat ik weer een aanval krijg, zeker als ik 's ochtends vroeg opsta. Dan ben ik al moe, dan ben ik vatbaar voor eh, prikkels van, van buitenaf en het laatste wat ik wil, dus uh, in de klas zitten en een aanval krijgen. Want Ik ben mentaal, ja, ik ben gewoon heel zwak mentaal wat dat betreft en dan niet als je een zwakzinnig, maar <laughs> um, ik, ben, ja, ik ben gewoon niet zo sterk. En dat is ook moeilijk om uit te leggen. Dat is een beetje het zuren aan, aan, aan een stoornis als deze. Ik vind het voor mezelf moeilijk uit te leggen wat er aan de hand is. Laat staan dat ik het aan anderen ga uitleggen. Het is geen, spec geen specifieke diagnose eigenlijk. Omdat het heel veel aspecten heeft van, uh, van, van een aantal stoornissen. Dus, het uh, heeft te maken met, met, met slecht zelfbeeld tussen angst en uh, uh, nou, paniekaanvallen. Uh, hyperventileren, uh, soms ook niet eens te verklagen, als ik in de trein zit, dan kan ik op een gegeven moment gewoon, dan breekt het zweet me uit en dan ga ik hyperventileren dan moet ik de trein uit, maar ja, dat kan natuurlijk niet, want je zit ergens tussen Sasruim en Amsterdam Zuid en dan, uh, dan voel ik me heel erg gefocust nog gesloten en dan ga ik trillen. Nu ik er echt bewust mee bezig ben, begin ik me wel te realiseren. Wat mogelijke oorzaken zijn voor het feit dat ik nu zo met mezelf in de knoop zit, ja. Uh, ik heb wat dingen meegemaakt in mijn leven uh, die ik nooit heb verwerkt. Uh, bewust, omdat ik uh, voor mezelf de theorie had van als ik er niet aan hoef te denken dan voel ik me niet naar meer. Dus gewoon door blijven stomen, door blijven buffelen en dan, dan is er niks aan de hand. Overlijden van mijn opa, hebben ik weggestopt. Een hele slechte relatie met mijn ex-vriendin, weggestopt. Ik ben een paar keer in elkaar geslagen, staan weggestopt. Al die dingen weg blijven stoppen en gewoon jezelf overschreeuwen. En op het moment dat ik een relatie kreeg met mijn huidige vriendin, voelde ik me blijkbaar zodanig ongemak dat alles eruit kwam. Ik kom uit een heel warm gezin. Mijn ouders houden zie veel van me en ik van hem, hetzelfde geldt voor mijn zusje, mijn oma, mijn opa toen ik nog leefde, om mijn ooms en tantes. En, en je zou denken dat je het daarbij kwijt kan, maar dat had ik niet. En uh, ik, ik denk dat ik, ja, bewust of onbewust bij mijn huidige vriendin me toch dusdanig onder gemak ben gaan voelen dat ik, uh, dat, ik dat soort dingen kwijt kom. Ik vind het moeilijk te zeggen. Dat is ook de reden dat ik iemand er ingeschakeld om me te helpen om dat, uh, om dat antwoord te vinden. Maar ja, het is er nu uitgekomen en het blijft er ook uitkomen. komen. ben ik echt over de top emotioneel van toen. Het slaat helemaal nergens op. Ik denk dat er nog steeds veel mensen zijn in mijn omgeving die, niet, uh, die de ernst van die situatie niet, uh, niet in kunnen zien. En die niet begrijpen wat er precies aan de hand is. Um, zo heb ik in een bandje gespeeld waar ik uitgezet ben. Um, omdat ik een keer niet kon komen oefenen en het, dat kwam steeds vaker voor. Omdat ik, uh, ja, ik had me gewoon aanvallen. En ik kan het ze niet per se kwalijk nemen. Want ze wilden zelf ook gewoon verder. gaan met muziek maken. Maar ik denk niet dat die jongens uh, weten wat de ernst van de zaak was. Zeg maar. Ik bedoel, het is niet alsof ik iets afzeg omdat ik er geen zin in heb ofzo. Ik wilde dat soort dingen gewoon graag doen. Maar het, het kon gewoon niet. Ik kon het gewoon niet aan. Op het moment dat je spartelend op de grond ligt en je vriend moet je oefensessie afbellen. Ben je niet in staat om met de trein naar Amsterdam te gaan. Ik merkte dat als ik echt in een volledige aanval schoot. En ik pakte een potlood en een, en een stuk papier en ik begon te tekenen. Met een lekker muziekje op de achtergrond. Dat dat een soort van, uh, ja, toch een soort van meditatie was eigenlijk, denk ik, um, ik werd er rustig van. En nu is het iets wat ik dagelijks doe. Oh, zowel thuis, s ochtends als ik wakker word, s'avonds als ik geslapen in de trein, tijdens saaie colleges. <laughs> eigenlijk altijd wel. Ja, nou ja, ik ben dus Robin. Uh, en ik studeer journalistiek, en ik teken, en ik skateboard, en ik maak muziek in een beentje.